Zo, hier je overgang naar de draf. Daar, goed zo. Ja, goed zo. Heel goed. Om je rechterbeen, om je rechterbeen. Zo, ja. En die duim er even bovenop hè. Ja, zelf weer traag licht rijden. Goed zo. En weer kijken of ze iets wil zakken. Dat is mooi. Daar wil je er hebben. Goed zo. Zo rij je rechtuit, hè. Goed zo. Daar rustig licht rijden, je eigen energie moet naar beneden, hè? je eigen energie moet naar beneden. Maak jezelf weer mooi lang, zo'n keertje na de C afwenden, Tess, en een stukje wijken voor je rechterbeen. Ja, rustig licht rijden, rustig licht rijden, recht maken, kijk waar je naartoe wil en opzij. Let goed op dat je niet aan je binnenteugel stuurt. Want dan rem je net iets binnen achterbeen. En dat is precies het been wat Pootje over moet doen. Ja, die was mooier, hè? Ja. Goed zo, hartstikke goed. Nog een keer. Goed zo. Maak jezelf mooi lang. Kijk waar je heen wil. Rechter achterbeen en de linkerschouder. Rechter achterbeen en de... Heel goed, Tess. En rustig licht rijden, hè? Neem je tijd dat je echt voelt dat zij mooi pas voor pas draaft. Na de A afwenden, wijken voor het linkerbeen. Belangrijk is dat je eerst rechtuit rijdt en dan opzij. Goed zo, en het linker achterbeen opzij. Linker achterbeen en de rechterschouder. schouder, linker achterbeen en de rechterschouder. Heel mooi zo, keurig. Linker achterbeen, rechter schouder, linker achterbeen, rechter schouder. Goed zo, Tess. Oké, okay, even rond je hals laten strekken. Heel goed. Ook weer rustig licht rijden. Goed zo. En dan rij je zo'n overgangertje naar de stap. Goed zo. Keurig. Blijf mooi rijden. Blijf mooi rijden. Zo ja. En meteen die mooie ruime stap pakken. Goed zo. En doe je zo even bij de F van hand. Voor anders stop je weer even hier voor een knotje. En dan doen we je proefje ja? Ja. Niet doen. Ja, komt er maar even knotje goed doen. Oh, je doet ze anders Oké, okay, rechtsom. in de draf. Heel erg mooi, denk ik. Even naar je handen kijken. Goed zo. Hartstikke goed. Um, ik denk dat we zover zijn. Zal ik voorlezen? Ja graag. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C rechterhand C rechterhand C rechterhand B E door een S van hand veranderen B E door een S van hand veranderen A afwenden Wijken voor het linkerbeen 10 meter en hoefslag volgen. A afwenden, 10 meter wijken en hoefslag volgen. Nou. H, X, F van hand veranderen daar in midden draf. H, X, F. Van hand veranderen in middendraf. F. Arbeidsdraf. A. Afwenden. D. 10 meter wijken voor het rechterbeen. A. Afwenden. Wijken voor het rechterbeen. 10 meter. H. Hoefslag volgen. Tussen M en B overgang arbeidstap. Tussen M en B overgang arbeidstap. B K van hand veranderen in middenstap. B K van hand veranderen in middenstap. K arbeidstap. A halt houden. Enkele passen achterwaarts. Voorwaarts arbeidsdraf. A halt houden. Enkele passen achterwaarts. Voorwaarts in draf. Je kuit ietsje naar achter leggen, Tess. En dan een beetje links rechts om de beurt. Nee. Voorwaarts. Dra draaf maar weg, Tess. Voorwaarts in draf. Um... B, E, B, grote volten, op de volten tussen E en B de hals laten strekken. Beb grote volten, op de volten tussen E en B de hals laten strekken. Tussen B en M de teugels op maat. Tussen B en M de teugels op maat. Tussen M en C arbeidsgalop links... C volte 12 tot 15 meter. Tussen M en C galop links. C volte 12 tot 15 meter. H, K enkele sprongen midden galop. H, K enkele sprongen midden galop. Enkele sprongen. F, X, H van hand veranderen. Op de diagonaal, overgang, arbeidsdraf. Tussen H en C, arbeidsgalop, rechts, C, Volte, 12 tot 15 meter. C, Volte, 12 tot 15 meter. M, F, middengalop, enkele sprongen. M, F, middengalop, enkele sprongen. E, afwenden. Daarna arbeidsdraf. B, rechterhand. A, afwenden. Tussen D en X. Arbeidsstap. A, afwenden. Tussen D en X. Arbeidsstap. Tussen X en G. Halt houden en groeten. Ik vond het eigenlijk Ik hartstikke best wel heel erg goed. Ik vond het gewoon hartstikke goed. Dat was gewoon een hele goede proef. Goed hoor, hartstikke goed.